Een man had een shop in Amsterdam waar menig een klant met een glimlach uitkwam. Belasting betalen, dat wilde hij wel maar door scheve regels kwam hij in de knel. Verander de koers van het huidige zag. Commenter het schip en we gaan over stag Nee liever geen landrot, prins of bureaucraat Ik vaar liever onder de vlag van piraat Een vrouw liet zich testen bij de GGD Het was negatief dus dat viel haar wel mee Ze dacht dat is mooi dan heb ik dat gehad Toen waren plots al haar gegevens gejat Veranderd de koers van het huidige gezag. Commenteren het schip. Ik ben Matthijs Frontier en ik ben lijsttrekker van de Piratenpartij. De, de overheid wil steeds meer van ons weten en uh, ze beveiligen onze gegevens niet goed. Tegelijkertijd weigeren ze zelf steeds vaker openheid van informatie te geven. En om dat nou op te lossen hebben we als Piratenpartij een paar stickers en een paar posters gemaakt in de stijl van de Rijksoverheid. Zodat de overheid laat zien hoe ze ons privacy schenden. En waar het mogelijk verkeerd kan gaan. Als Piratenpartij willen we met het ministerie van Digitale Zaken zorgen dat de gegevens beter beveiligd worden. En willen we meer openheid van zaken geven. Dit is een voorbeeld van een sticker. En dit is een voorbeeld van een sticker. En de rest zien jullie zo meteen. Leuk maar niet tegen de macht. Ze jatten je recht als een dief in de nacht. Verander de koers van het huidige gezag. Commenter het schip en we gaan over stag. Nee, liever geen land of prins of bureaucraat. Ik vaar liever onder de vlag van piraat. Mark Rutte zetten alle toestanden. Dat is de eerste, ja. Want als je kenteken invoert, dan weet je niet waar die gegevens terechtkomen. Dus hiermee geven we uh, goede waarschuwing, zodat mensen het weten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 Gezag. Commenter het schip en we gaan overstag. Nee, liever geen landrolprins of bureaucraat. Ik vaar liever onder de vlag van piraat. We hadden een referendum, oh zo mooi. Dat is nu weg, dankzij Ollongrens geklooi. Want stemmen is leuk, maar niet tegen de macht. Ze jatten je recht als een dief in de nacht. Verander de koers van het huidige zak, commenter het schip en we gaan over Nee, liever geen land of prins of bureaucraat, ik vaar liever onder de vlag van piraat. Mark Rutte zette alle toeslagen stop, dat onrecht kostte heel veel mensen de kop. Ook oh, klein ondernemers, die waren de sjaak. Vriendjes, politiek, dat is niet in de haak. Verander de koers van het huidige gezag. Commenter het schip en we gaan over stag. Nee, liever geen land landvol prins of bureaucraat. Ik vaar liever onder de vlag van piraat.